Ik ben nu thuis bij mijn ouders en ik ben met mijn grote vriendje hier mijn kleine Bentley, mijn kleine Bentley. Kleine beertje ben jij, ben jij een klein beertje? Ja, hè. Maar ik moet me nou binnen een half uur klaarmaken. Je ziet wel hoe mijn haar eruit ziet. Binnen een half uurtje snel klaarmaken. Kaylee is hier om één uur. Daarna gaat zij uh, bij een babyfeestje staan. Die is een tweeling en die worden één. En daarna heb ik dus een familiedag met mijn uh, Agerbeek-familie. Met mijn Indonesische familie. En hun zijn allemaal lekkere dingen aan het koken. En dat zag ik net op de app, dus... Daar heb ik echt heel veel zin in. En dan moet uh, Kaylee daar werken tot met vijf uur. Dan moet ze opbouwen bij GoPlanet. En dat is hier in Enschede. En dan is het een bruiloft. Dus we hebben twee boekingen voor vandaag. En als ik terug ben van de familiedag ga ik haar helpen bij GoPlanet. Dus een druk dagje. Kaylee is hier over een half uur. Dus ik ga nu snel mijn haar doen. En dan zie ik jullie later. is wel niet het allerliefste hondje op de hele wereld. Ja hè. Heb je daar alles met jou dood. Zo, je vindt alles goed. Links, rechts. Kijk, één keer wat ik nieuw heb voor de fotoboek Deze is zo cute. Hij is zo lief. Oké, vanavond ga ik hier dus foto's mee maken met deze. Je ziet het niet echt. nou is je het een beetje beter. En dit is dus vandaag mijn outfit. Ik heb een blouse aan. Niet op de rommel, op de achtergrond. Maar ik heb een blouse aan van Style Gets. Het is zo'n lange blouse met een zwarte broek. En hoger zwarte lazen van Eagle Official. Je kan het een beetje beter zien in de spiegel. Die te zijn een beetje te groot. Kijk dan, hier moet vandaag even niemand opletten. Ik heb ook geen push-up BH aan of zo. Maar ja, hij gaat de hele tijd zo. Fuck it. Ik vind hem gewoon te leuk om hem daarvoor niet aan te doen. Maar dit is, het, dit is dus het blouseje, maar ik lijkt er alleen wel zwanger in. Omdat hij naar voren gaat. Maar ja, fuck it. Maar hij is zo so cute en volgens mij heb ik meerdere dingen binnengekregen. Maar waar mijn moeder het heeft gelaten... Ik ga ze even zoeken en die laat ik dan ook even aan jullie zien. Ook al. Zo lief. Kijk Bentley. Vind je hem leuk? Do you like it? Wat ben je zo cute. You are a little rabbit doggy. Nee? Toch niet leuk? Deze dan. Nou ben je een kleine unicorn. Ik had deze besteld voor Sabrine haar Bruiloft. Maar deze was dus niet op tijd binnengekomen, helaas. Oh, je vindt hem leuk, hè? You will like it. Maar deze was perfect voor haar, want zij houdt echt van unicorns. Maar helaas komt hij nu pas binnen. Dit is dan de unicorn. Zo so cute. En deze had ik besteld, maar ik vind al die belletjes super irritant. Alleen dat ik kat ben of zo. Hoe ga ik dit opdoen met één hand? Auw. Onder mijn extentjes doen. Auw, oh, dat is één. En dat is twee. Deze is ook wel schattig. En die dan ook in het zwart helemaal. En deze is ook wel leuk. Dit is echt zo'n Beyoncé ding. Die is ook wel cute. Of zo. Kan ook. Nee, vind ik het zo leuk. Dit is toch cute. Daar is Kelly. Oh, ze is aan het praten. Kelly. Hé! Hey. Kelly. What the fuck is aan het doen? Wat ben jij mooi! Oh, daar, daar ging mijn oor. Kijk hoe leuk! Vind je die schattig? Ja, wat schattig. dat is mooi. Helemaal... Ja, moet ook een keer, hè? Ditje ja. mooi aankleden, hè? Dan alleen maar, maar badslippers aan. Hallo, ik wil ook zo een eentje. Heb je nog meer? Die is leuk, hè? Doe ja. hem eens op. Mijn moeder zegt lijkt net of je naar een begrafenis gaat. Ja, zoiets, maar het is wel leuk. ballen de schattige begrafenis. Wacht, ik Ja, hij is echt cute. Eigenlijk moet hij wat spitsen, die oortjes. Ja, die ook. Dat is wat schattige. Ah, en eentje zo. Eentje oh, je gaat weer op je. Ah, oh, schattig. Leuk hè? Nou, we are twinning. Die belletje, dat zit ook nog precies op mijn oma. Die worden echt irritant. Nou. Oké, okay, we got a shit to load. Ik ga jullie nou even laten zien hoe we alles inpakken. We zitten nu in de auto, onderweg naar de eerste boeking, ben ik een beetje oranje? Ik ben een beetje oranje, dus weten. Oké, okay, maar vorige keer toen we een boeking hadden, hadden we een beetje over gehad hoe we elkaar hebben leren kennen. En dat is als volgt, uh, ik had eerst de winkel, 1407, heb ik twee jaar gehad en Kelly uh, ken ik eigenlijk al van heel vroeger. Maar toen kwam ze een keertje bij me, met haar moeder bij mij in de winkel en uh, toen zei ze van oh ja vroeger hebben we met elkaar gespeeld hè, want jouw moeder had dat gezegd of zo. Ja, en en, uh, Oh. En uh, toen kwam ze op een dag uh, bij mij vragen of ze bij mijn stage mag lopen. En toen uh, zei ik ja is goed, ik kom mijn stage lopen. <laughs> en toen heeft zij het hele gebeuren meegemaakt over dat ik de fotobooth uh, ben begonnen. Want het was eigenlijk voor een surprise party heb ik dat een keertje gedaan, want uh, ik wou het eigenlijk huren. Maar toen dacht ik, ja, ik ga echt niet 700 of 800 euro betalen voor een fotoboot. Dus ik maak hem zelf wel, want ik had iPad al, ik had dit al, ik had dat al. Dus uh, toen heb ik hem zelf gemaakt. En ja, Kelly die wist hoe alles werkte, dus sindsdien helpt ze mij. Dat is het hele verhaal. Kelly is de hele tijd stil geweest, weer lekker spraakzaam. Ja. Maar dat is dus het hele verhaal, ik heb het dus waarschijnlijk heel goed uitgelegd. Ja, no comment. Dus ik was iets in uh, thuis vergeten in Nee, Ik was het niet vergeten, maar... Oh, kut. nou valt me de motor uit. Ik ben aan het rijden in Kiri's auto. Ik ben deze auto niet gewend. Deze auto heeft echt kuren, man. Ik kan niet schakelen in deze auto. Hij valt continu uit. En kijk eens hoe ik aan het rijden ben. Ik heb gewoon onderweg mijn Isabel Marant aangetrokken. Want schakelen, ja, je moet hem zo ver indrukken. Dat is echt niet normaal. Hi schatje. Hoi, daar schat. Ja. Gezellig. Ja. Wie ben jij? Wie ben jij? Nee, wie ben jij? Wie ben jij? Nee, je moet jij zeggen hallo. wie bent u, Fanny? Hallo, <laughs> ben je, Fanny. Maar eigenlijk mag je niet met mondje vol eten, hè? Haha, ja. Maar vandaag is het feest, hè? Vandaag mag. Wat is dat dan? Wie is dat? Is dat Michelle? Nee, een Nee. En je broekje. Ik begin met klepon. Met? Met, met, met. Die? Met. Ik neem geen schotel meer. Ik neem geen schotel meer, dan valt dat niet op. Mijn mm, ontbijt. Laat eens jouw trucjes zien, wat kan je allemaal? Op de speeltuin. Laat eens zien wat je allemaal kan. Dan gaan alle kindjes naar jou kijken. Hoe goed jij kan klimmen hm? of schommelen. Of kan rennen. Of kan rennen. Laat maar zien hoe goed je kan rennen. Zo, dat is hard. Wow. Wow, wat goed. We gaan vandaag bingo spelen. Oh, en die doet in zijn eentje? 39. Oh, ik weet dus, die, je moet oh, oh, dus je moet de hele letter H hebben. Oh, zo Oh, oh dus je moet de hele letter H hebben. 104. 104, nee. Nee. 12. 12. 43. Ja, nee. niet de goede. Helemaal ja, niet. Gerard 53. Nee. Jij, ja, die, yeah, die hebben wij. Gerard 56. Yes. Bingo. Ja, bingo. Ik heb hem vol. Eenmaal bingo, bingo gesloten. De kaarten nog niet los doen, maar we gaan verder. Helemaal goed. Het valse bingo Ja. ja. Dit was een Oeh, hele goede. Dankjewel. Hey. Een applausje voor de goede bingo. heb ik gewonnen. Volgens mij is het zo'n Indonesische jurk. Yay! Ja, bingo, bingo, bingo! We hebben allebei dezelfde. Ooooooh! Jeetje oh. Tomo! Tomo! Oh, kijk wat Keel heeft meegenomen van de, wat, ja, was dat een verjaardagsfeestje? Ja. ja. En uh, we hebben net de fotoboot ingepakt nu gaan we onderweg naar GoPlanet. Deel 2. Deel 2 van vanavond. En daar moeten we vanavond staan van 9 uur tot met 1 uur. Ik ben net snel weggegaan van, uh, van het feestje waar ik nog was. En ik heb geen krullen meer. Ik heb net gewoon van deze puist hier, wat ik hier heb. Nou, het is eigenlijk geen puist maar het is gewoon zo'n bult. Maar ik heb er net een moedervlek van gemaakt. Zie je dat? Zie je niet? Nou. Mm -hmm. oh. uh. Ja. Kia auto is echt eng. Helemaal niet. Dat gewoon die auto. Rijden. Ja, maar nee, het is gewoon, als je je auto niet kent, dan weet je ook niet hoe je moet rijden. Want jouw schakel gaat heel moeilijk in. Nee. Ja, dan moet je aan wennen. Alleen, één. je moet je de koppeling voor ver in schakelen. Ja, heel ver. Echt ja. heel ver. Ik zat helemaal... En mijn teentje met mijn kleine tenen. Ja dit, cakepops. ja, dit zijn cake pops. Dit zijn gewoon soepstengels. zoals soort van soepstengels, denk ik, ik ook met wit chocola. Ja, dat is als, gewoon een. Als mijn telefoon. Cakeje gedept. Gedept? Gedipt? Gedipt in witte chocola. Oeh, heel vervelend. Maar ze... oh, heel vervelend. <laughs> maar ja, ik heb heel erg zin in het cakeje, want ik zie hier botercrème en ik ben echt fan van um, ja, botercrème en al deze shizel wat erop zit. Wat mm. Nou. Laatste stukje, want ik heb hem natuurlijk, kijk, Kelly is net begonnen na haar kikpop, maar ik heb hem alweer op. Ik hebt hele een heerlijke kikpop, Ik word echt tevreden, zeg. Mm. Michelle eet niet, Michelle Schrams. Dat jij nog op de weg, want je moet er door. Serieus, Kelly? Rood, het is rood. Dat staat nee, op de vlog. Was het ook hoor? Ja, nee, het staat op de vlog. <laughs> ja, Dat je door rood reed. Je hebt aan je fucking er zit keek op jullie? Maar. Het was donker. Het keek op jullie? Wacht even. <lacht> oh, joh. <wow. lacht> nou, we zien jullie zo bij Go halen, deel 2. als we het dan hier. <lacht> <lacht> Dit is onze volgende locatie. En hier gaan we nu opbouwen. Maar uh, het is nu 6 uur. We gaan nu, nu. Nee, half 6 of zo. Ja. Dan gaan we hier nu opbouwen. En dan moeten we hier om 9 uur staan. Zo mooi. Rode loop is al voor ons uitgerold Ik vind deze bouw wel echt mooi hoor. En dit is ons plekje. Echt zo ruim hier. Echt niet normaal. Nou, een foto hoe staat. Ja, twee van mij. Oké. Dus Ja. Ja, tijd. Dit was heel saai. Ik heb alleen longtong met satésauce. Hele familie op de foto. Daar staat mijn vriendje. En we gaan hier met z'n allen op de foto. Why is it Shirève Ar.? sociedad Yeah! It's We zitten nog niet uh, vijf minuten of we kregen al eten. Dus dat is echt super lief. En dit ziet er wel heel lekker uit. Maar ik heb net nog gegeten. Maar ik dacht, ja, doe maar iets. Echt net gegeten. Oké, okay, maar we, kijk onze tafel. <laughs> ik zei net al tegen jullie: dit lijkt net of we een casting gaan houden of zo. Van ja, zegt u het maar. U bent nummertje 105. Loopt u maar door. <laughs> ja, vind je niet? Zo voelt het echt. Takeover! Dus oh. het is een takeover. Oh, die ganavorm. Oh nee, is geen ganavorm. Dit is een Turks pastietje. <middels> hier staan. Dit is echt niet normaal, Kelly. Er zijn 124 foto's gemaakt binnen hoeveel? Nog geen twee uur. Nog geen twee uur. Dat is echt ziek. Uh, wanneer het daar niet onder de deur past. Mag um. hier, kijk ik. keer. Oh my god. Oh, Wij zijn al klaar. Geen is nog snoep pakken? Ik ben nu net thuis. Ik heb hier lief me net afgezet. En ik ben echt kapot. Het was echt een super leuke dag. Ik heb echt... Uh, het was echt een drukke dag, maar echt super leuke dag. Um, Twee boekingen en familiefeestje. En dat was echt super leuk. Dat was eigenlijk mijn weekend. Morgen ben ik vrij. Mijn vriend is ook vrij. Dus wij gaan lekker genieten van een lekker zondagje. Een lekker chill zondagje. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En vergeet niet te liken. Vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie dan weer in de volgende vlog. I'm <laughs>